Hey jongens, vandaag is echt een hele leuke dag voor mij. Want ik heb namelijk een camera besteld en hij is vandaag binnengekomen. Yay! Ik ben zo blij. En in deze video ga ik hem met jullie unboxen. Ga ik hem helemaal uitpakken. En ga ik jullie ook de kwaliteit laten zien. Want daar doe ik het uiteindelijk voor. Ik schiet op dit moment video's met mijn iPhone en dat gaat eigenlijk gewoon ja, dik prima. Maar ik wilde soms toch iets meer features en de mogelijkheid om goed te zoomen en dergelijke. Ja, en daar heb je dus echt wel een andere camera voor nodig. Dus uh, ja, in deze video ga ik jullie laten zien uh, hoe de camera eruit ziet. En hopelijk uh, kan ik jullie ook goed het verschil laten zien tussen nu film met mijn iPhone 11 en straks het verschil als ik met mijn, eigen, met mijn, ja, met mijn nieuwe camera aan het, uh, aan het filmen ben. Ik, uh, ik kan eigenlijk... Ik kan echt niet wachten, dus laten we maar gewoon snel uitpakken. Het is een megadoos, er zitten twee pakketjes in. En dit... Dit is mijn nieuwe camera. Het is de Canon EOS 250D. En er zit een lens bij de ESF 18-55IS-STM. En dat heeft te maken met de hoeveelheid hij kan zoomen en dat hij een soort van stabilisatie heeft in de lens. Dus nou... Laten we maar openmaken. Oké, okay, er zitten boekjes in, gebruiksinstructies denk ik, en een soort van waarschuwing. Oké, okay. kijk, laten we naar... Allemaal niet zo interessant nu natuurlijk. Oké, okay, nou komen we ergens. Oh, zo spannend. Ah, en dit is de camera. Het is een spiegelreflexcamera. Ik heb ook gekeken naar systeemcamera's. Maar spiegelreflex is net, uh, bood net iets meer wat ik graag wilde. En hij heeft een schermpje wat je kunt openklappen. En wat je ook kunt flippen. Dus dat is ook wel heel nice. Want dan zie ik tenminste wat ik kan filmen. Je kunt er bovenin ook nog een microfoon op klippen. En die heb ik toevallig ook. Besteld, omdat ik zeker wilde weten dat de geluidskwaliteit goed zou zijn. Ja, je hebt hier bovenop een aantal functies. Uh, waarvan ik nu nog niet helemaal weet wat ze doen en wat ze betekenen. Uh, ik heb niet een van de meest avanceerde met allemaal heel veel verschillende moeilijke technische snufjes gekozen. Maar een beetje een instapmodel. Wat wel gewoon prima is, maar niet te ingewikkeld. En wat komt er nog meer bij? En dit is, de, dit is de lens die erbij zit. En die je dus kan toevoegen aan die camera. Je hebt met Flex camera's wel echt een lens nodig om het beeld nog beter te maken. Dus. Het uh, <laughs> ziet er echt wel mooi uit. Heel shiny. Oh, nice. Oh, ik ben zo benieuwd. <laughs> Oké, okay, dus dat zit erin. Oké, okay, ik moet dit echt even goed neerleggen. En even kijken, oplader voor de accu, en dan zal dit de batterij zijn van de accu, kabeltje voor de accu oplader, en even kijken, oh dit is ook wel nice, dan kun je hem zo super pro, kun je het fototoestel om je nek hangen, I like it. <laughs> Oh, dit is echt, het voelt net als kerstmis. Ik vind het fantastisch. En ik heb er daarnaast ook nog een um, microfoon bij gekocht. Dit is de rode um, lightweight on-camera microfoon. Dus speciaal ook om op je camera te zetten. Okay, en dit is de microfoon die je gewoon met zo'n ja, normaal headphonesachtig kabeltje aansluit op je camera. Die je zo neerzet. En dan heb je sowieso een goede kwaliteit. Uh, nice. Die dit er even pro uit. <laughs> love it. Um, ja en nu is het dus het feit dat we gaan omswitchen. Ik moet even kijken. Even een SD kaartje zoeken. Want die had ik nog wel ergens. En ik hoop dat die is opgeladen. De camera. Want dan kunnen we meteen filmen. Dus oké okay, dat ga ik snel uitzoeken. En um, ja, hopelijk kan ik jullie snel het resultaat laten zien van hoe het is als ik met een echt een goede camera film. Dan gaan we maar eens even omswitchen. Ik ga even kijken of die opgeladen is of omdat we direct kunnen filmen. Ah, ik vind het echt super leuk. Oké, okay, ik heb hem net helemaal alles aangesloten in EGLA. Maar oké, okay, als ik hem aanzet, dan zegt hij... De battery pack. Dus ik moet helaas eerst nog die batterij opgeladen. Dus oké, okay, dat gaan we dan maar als eerst doen. Oh, ik kan even wachten. Kijk hoe goed die eruit ziet. Hij is echt heel mooi. Ah. <laughs> echt super leuk. Oké, okay, eerst batterij opladen. Zo, so, en dit is het resultaat met mijn nieuwe camera. En ja, ik ben heel benieuwd of je het straks gaat zien als ik deze video ga editen. Of jullie het nu ook al merken en of het geluid ook echt beter is. Want uh, nou, ik heb ook meteen die microfoon uh, aangesloten. En het was nog wel een beetje uitzoekwerk uh, ja, hoe ik hem moest instellen. Maar volgens mij is het gelukt. En uh, nou ja, zo niet, dan moet ik daar nog even achteraan. Misschien toch nog maar even een gebruiksaanwijzingje lezen. Uh, maar ja, ik kan eigenlijk nu al zeggen dat ik gewoon heel erg blij mee ben de, met deze camera. Het geeft zoveel meer mogelijkheden om dingen te doen met video's en editing. En omdat je zoveel verschillende functies hebt. En Qua scherpstellen, qua inzoomen. En ja, hoe je de belichting kunt afstemmen. Ja, ik ben er zo, zo benieuwd naar. Maar ik denk wel dat ik echt nog het een en ander moet leren op deze camera. Dus ik ga nog wel een aantal uh, tutorials kijken op YouTube. <laughs> Misschien ben je wel benieuwd wat ik nou voor deze camera heb betaald. Ik heb deze camera via Coolblue uh, besteld. En uh, ik ben een beetje Coolblue-fan. Dus ik zeg dit niet trouwens omdat ik word gesponsord of wat dan ook. Maar ik vind Coolblue super klantvriendelijk. En ja, gewoon heel blij mee hoe ze altijd uh, met klantservice omgaan. Dus als er iets niet helemaal klopt of wat dan ook dan zijn ze super aardig. En nou ja, daar ben ik gewoon uh, nou, blij mee. Dus uh, ik denk niet dat Coolblue de goedkoopste is voor deze camera. Maar maar um, voor mij was de overweging ook gewoon om wel een goede service te krijgen en dergelijke. Maar ik heb voor deze camera en de lens ook inclusief heb 75 euro betaald. En de microfoon kostte uh, 80 euro. Dus um, nou, het valt reuze mee. Je hebt natuurlijk ook spiegelreflekcamera's van meer dan 1000 euro. Maar omdat ik al. Ja, ik ben natuurlijk zo'n rookie. Ik weet nog helemaal niks van fotograferen of wat dan ook. Dus ik dacht, nou, weet je, ik wil niet meteen het allerduurste model, maar ik wil gewoon model, een soort instapmodel. Wat gewoon een beetje voor dummies is. Of <laughs> ja, hoe moet ik dat zeggen? En, uh, maar waar ik toch veel kanten mee op kan. En toen kwam ik dus bij de EOS 250D uit. En uh, ja, we gaan zien hoe ik de komende tijd video's ga maken en of het echt wat oplevert in de kwaliteit. Ik hoop dat jullie het nu al merken en dat jullie er ook een beetje enthousiast van worden, want ik heb er gewoon echt ontzettend veel zin in om nog meer video's te maken en nog betere kwaliteit en nog meer mogelijkheden te hebben. Dus uh, ja, ik kijk er wel echt heel erg naar uit. Nou, ik hoop dat je deze video leuk vond. Geef een duimpje omhoog als dat zo was. En ook, vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Als je uh, vaker van deze video's wilt zien, kan via deze knop. Uh, ik vind het superleuk ook als jullie comments achterlaten. Ik krijg altijd zulke lieve berichtjes. Vind ik echt uh, ja, fantastisch. Zit ik echt wel een beetje... Ja, ik weet niet. Dat vind ik gewoon iets van... Een van de leukste dingen aan het video maken, dat motiveert gewoon echt enorm. Dus uh, ja, abonneer je zeker op mijn kanaal en je kunt me ook toevoegen op Snapchat, Instagram of Twitter. Ik weet niet of er mensen op Twitter zitten. Volgens mij is Twitter alweer een beetje passé, zeker voor jonge mensen. Maar uh, Instagram en Snapchat doe ik ook heel veel mee, en TikTok ook trouwens. Ik zal even linkjes naar al die pagina's zetten. In mijn bio. En ja, ik ga nu snel kijken hoe ik deze beelden op mijn computer kan krijgen. ik kan echt niet wachten om deze video te editen. Ik heb er echt zoveel zin in. Ik ben zo benieuwd. En ik hoop trouwens echt dat die microfoon goed is aangesloten. Dus dat het geluid echt fantastisch is. Nou ja, we gaan het zien. In ieder geval bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. En nou, tot de volgende video. Doeg!